Progress Onderwijsondersteuning is gevestigd in Groningen. Het team bestaat uit proactief en creatieve experts die maatschappelijk betrokken zijn. Progress is een veelzijdige en gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheer van studentinformatie. Progress Onderwijs is van mening dat de catalogus het startpunt van het onderwijs is. In het kader van individualisering en flexibilisering zal deze de komende jaren steeds belangrijker worden als basis voor andere functionaliteit. Mijn naam is Jetske Hoornveld en graag neem ik jullie mee in onze toekomstige ontwikkelingen waarbij Progressis de student zal gaan ondersteunen in het kiezen van zijn eigen leerroute. In de catalogus van Progressis kunnen de instellingen hun onderwijsprogramma's ontwikkelen en het onderwijsaanbod vastleggen. Dit kan in een boomstructuur, zodat je naar wens een hiërarchie kan inbouwen. Je kunt een opdeling maken in leerjaren, modules, keuzegroepen enzovoort. Je legt het onderwijs vast in een versie. Wanneer er curriculumwijzigingen zijn, bijvoorbeeld voor een volgend studiejaar, dan kan dat alvast in een nieuwe versie klaargezet worden voor publicatie. De catalogus wordt via verschillende manieren ontsloten naar een publieke website. Een student, bijvoorbeeld Gerard uit de aangeleverde casus, kan zich hier dan oriënteren op het onderwijsaanbod van een instelling zoals de Hogeschool van Schipluiden. Als Gerard zich via Studielink inschrijft bij de hogeschool, krijgt hij inloggegevens voor hun portaal. De instelling kan een eigen portaal gebruiken die gevoed wordt met informatie vanuit Progress -Sys, of gebruik maken van Progress Portaal. In onze presentatie heeft schipluide het Progress Portaal. Nou, momenteel kan een student in Progress Portaal zijn gegevens uh, inkijken, zichzelf intekenen uh, voor vakken uh, en tentamens, zijn cijfers uh, bekijken en uh, berichten ontvangen. Uitgaande van de toekomstige ontwikkelingen die Progress gaat doen, kan Gerard daar ook aan de slag om zijn persoonlijke leerroute samen te stellen. Om dit te illustreren hebben we een mock-up gemaakt met een look en feel van het huidige portaal. We hebben nu bepaalde keuzes gemaakt voor de mock-up, maar pas bij de realisatie worden natuurlijk definitieve keuzes gemaakt op basis van voortschrijdend inzicht en klantwensen. En onze visie kan de student Gerard na inloggen en doorklikken hier... In het portaal een wizard doorlopen om de parameters voor zijn leerroute in te stellen. Een deel hiervan zal al voor ingevuld worden vanuit de inschrijving via studielink. Uh, zoals de studie, toegepaste psychologie en het studiejaar. Uh, andere keuzes zullen wellicht als uh, keuzenu of drop-down uh, doorlopen worden. Zoals startdatum en uh, het uh, leertempo. Dus of je versneld of vertraagd wil studeren. En Gerard kan daar uh, halftempo kiezen. De zelfinstellen parameters dienen als eerste uitgangspunt en kunnen later gewijzigd worden of bijgesteld. Nou, na doorlopen van de stappen in de wizard wordt er een concept leerovereenkomst klaargezet. Nou, wanneer iemand aangeeft startdatum in februari te hanteren, zou het systeem alleen vakken of onderwijseenheden voor dat half jaar kunnen klaarzetten. In het voorbeeld zijn dat de periode 3 en periode 4. Um, mocht het reguliere tempo worden doorlopen of een te zeer afwijkend uh, tempo gekozen worden dan kan de concept lerovereenkomst gevuld worden op basis van cohort uh, zoals uh, hier nu te zien is uh, en kan de student deze naar wens aanpassen. Dus de, student, de student krijgt de mogelijkheid om vakken of onderwijseenheden te verwijderen. Nou, dat kan wellicht per vak of bijvoorbeeld op deze manier. Nou, stel Gerard uh, verwijdert een aantal vakken om tot een gewenst aantal van 15 ECTS te komen, uh, dan houden we bijvoorbeeld dit over. Nou, naast verwijderen uh, kan de student uh, zelf uh, ook vakken of onderwijseenheden toevoegen aan de leerovereenkomst. Uh, hierbij gaan we uit van de situatie zoals beschreven in de casus, namelijk flexibiliteit binnen een reguliere opleiding... Indien er sprake is van een zogenaamde hbo-flexopleiding, uh, zullen in plaats van onderwijseenheden, eenheden van leeruitkomsten worden vastgelegd. Uh, de student dient dan ook de bijbehorende onderwijsactiviteiten te kiezen en vast te leggen in de leerovereenkomst. Uh, in deze mokkerbladen dat is buiten beschouwing, uh, maar het zijn wel zaken waar we momenteel over nadenken en met instellingen over praten. Nou, als Gerard dus vakken wil toevoegen aan de leerovereenkomst, dan belandt hij hiervoor in de catalogus van de instelling. Of hij krijgt input vanuit de catalogus in het portaal te zien. Voor de mock-up hebben we gekozen voor de situatie dat hij de input in het portaal ziet. Uh, vanuit de gegevens die het systeem tot zijn beschikking heeft, zal het suggesties geven voor mogelijk interessante vakken of onderwijseenheden. Uh, bijvoorbeeld vakken die Gerard nog niet behaald heeft uh, voor de opleiding. Vakken uit hetzelfde leerjaar, of vakken binnen dezelfde module. Nou, uiteraard kan de student ook verder zoeken buiten de suggesties om uh, om iets anders toe te voegen. Nou, naast verwijderen en toevoegen uh, van vakken uh, kan uh, er ook uh, een notitie uh, toegevoegd worden uh, aan de leerovereenkomst om bijvoorbeeld bepaalde keuzes uh, te onderbouwen. Wellicht zelfs uh, per vak. Uh, zodra de leerovereenkomst dan naar wens is, kan de student de conceptleerovereenkomst indienen. En de leerovereenkomst uh, komt dan terecht bij de persoon die hier uh, verantwoordelijk uh, voor is vanuit de instelling. Wij gaan uit van een studieloopbaanbegeleider. Nou, de mogelijkheden die een uh, studieloopbaanbegeleider, ook wel SLB'er, uh, dan heeft, uh, zijn de volgende: uh, De SLB'er kan uiteraard de ingediende leerovereenkomst bekijken. En bewerken. Met bewerken bedoelen we dat de SLB er een voorstel voor wijziging kan doen aan de student. Um, verder kan de SLB de leerovereenkomst goedkeuren of gedeeltelijk goedkeuren. Uh, nou, bij gedeeltelijke goedkeuring worden bepaalde vakken of onderwijseenheden al op vastgelegd, uh, terwijl er voor anderen nog wijzigingen of uh, overleg uh, nodig is. Um, de SLB'er kan de lerovereenkomsten uiteraard ook afkeuren. Uh, daarnaast kan de SLB'er notities plaatsen voor de onderbouwing van zijn keuzes en voor dossieropbouw. Uh, en tevens kan de SLB'er een afwijkende BSA-regel instellen, die correspondeert met het uh, door te lopen tempo. Dit voorkomt dat Gerard uh, een brief krijgt met een bindend alwijzend studieadvies, omdat hij minder punten heeft behaald uh, dan bij een regulier studietempo. Nou, daarnaast zullen we voor gebruiksgemak bepaalde goedkeuringsregels inbouwen. Ook om te voorkomen dat de werkdruk en het aantal matige acties onevenredig toeneemt voor SLB'ers. Uh, zulke regels kunnen bijvoorbeeld zijn een ingediende leerovereenkomst op basis van een cohort wordt automatisch goedgekeurd. Uh, een student kan een voorstel van de SLB'er accepteren waarna goedkeuring automatisch plaatsvindt. Uh, zulke regels en het beheer ervan worden afgestemd met de instelling. Onze nou, visie is dat uh, bij het goedkeuren van een leerovereenkomst de student automatisch ingetekend wordt voor vakken of onderwijseenheden uh, met vaste onderwijsactiviteiten. Uh, mocht een instelling hier al flexibeler in zijn, dan zal een student zich in kunnen tekenen voor specifieke onderwijsactiviteiten, of wellicht alleen voor het tentamen, uh, indien de student uh, de kennis bijvoorbeeld denkt op te doen in zijn baan. Uh, dat schermen uh, zien we op dit moment in tekenen voor tentamens. Nou, de intekeningen voor onderwijseenheden, uh, onderwijsactiviteiten of tentamens uh, kunnen via een koppeling met een roostersysteem de basis vormen voor, uh, voor roostering. Nou, we willen daarnaast de voortgang uh, op allerlei manieren inzichtelijk maken voor de studenten en de SLB'en. Uh, bijvoorbeeld uh, op de leerovereenkomst om snel te kunnen zien of je een vak of onderwijseenheid uh, al gehaald hebt. Um, nou, daarnaast uh, wil je wellicht ook weten uh, hoe je ervoor staat wat betreft je BSA-richtlijn uh, of wat je vorderingen zijn ten opzichte van het uiteindelijke te behalen diploma. Um, uiteraard zijn er nog veel meer resultaten en dwarsdorsneeders die waardevol uh, kunnen zijn. Samen met onze instellingen gaan we dit verder uitwerken. De bekijkenknop uh, biedt daar ruimte voor. Um, Verder zal een SLB waarschijnlijk nog veel meer gedetailleerdere informatie kunnen bekijken, zoals procentuele vorderingen in een leerjaar of vorderingen ten opzichte van een bepaalde groep. Uh, maar die zijn dan op te nemen in een dergelijk scherm zoals je hier nu ziet. Nou, we hopen dat we jullie hierbij een inkijkje hebben kunnen geven op onze visie op flexibilisering. en zien jullie vragen met belangstelling tegemoet. Hallo. Um, eigenlijk willen we starten met, nou um, ja, uh, het is een tweedelige vraag. Uh, een vrij specifieke vraag uh, volgens mij in vergelijking met wat we zojuist besproken hebben. Wat ons opviel in het video is dat vanuit het studentenperspectief, een Microsoft student kan kiezen tussen een normaal tempo of een half tempo. Klopt dat? Kunnen jullie dat uh, wat meer uh, toelichten? En uh, de, de, de tweede vraag die hier gerelateerd is, wat wordt er met leer- ...uitkomsten op basis van een cohort bedoelt? Het idee eigen, achter eigen tempo is dat er geen cohorten meer zijn. Uh, toch? Dus deze twee vragen zijn eigenlijk wel zeker aan elkaar gerelateerd. Dus nogmaals, wat verstaan jullie onder normaal tempo en half tempo? En hoe verhoudt zich dat tot leeruitkomsten op basis van een cohort? Herman, ik zie je wat zeggen, volgens mij. Ja. Ik dacht dat ik mezelf geïnvloed had. Oké, prima. Um, over het tempo. Um, onze applicatie uh, probeert zowel uh, regulier als, als flex uh, te ondersteunen. En um, het uh, uh, tempo van zeg maar uh, regulier uh, 60 ECTS, uh, dat zit er heel duidelijk in. Maar je kunt ook zelf als student aangeven dat je, dat je uh, van plan bent uh, minder of, of zelfs meer te gaan doen in, uh, in een bepaalde periode. Wat um, dus, uh, betekent dat ja. dat die 60 GC's staan binnen, een, binnen één academisch jaar afgerond moeten worden? Is dat de uitgangspunt? Of wat is de flexibiliteit daarin? Um, de flexibiliteit daarin is dat je gewoon uh, ook minder uh, zou kunnen plannen zeg maar, in een, een uh, bepaald tijdsinterval. Hè. Dat lijkt ons niet handig om zeg maar een planning voor, voor een compleet curriculum in te maken. Dus je maakt een, een, een planning. Voor een komende periode, dat kan een half jaar zijn, maar dat zou ook een jaar kunnen zijn. Of, of, of zelfs afwijkend. Um, en, um, en daarbinnen kun je zeggen van, ik wil zoveel dingen doen. En dat is dan het tempo, zeg maar. Ik kan dat student zelf aangeven? Want het leek alsof in de film dat de student dat eigenlijk die mogelijkheid niet heeft voor een flexibele uh, tempo. Oh, dat was, dat was een heel duidelijk wel de bedoeling. Ja, hoor. Het, is, ja. het, is niet, het is niet zo dat hij uit te kiezen heeft uit twee... Tempo. Dus nee, nee, nee. nee voor nee. de halve? Nee, nee, nee, nee zeker niet. Oké, nee. oké. Okay, okay. En zou je wat meer kunnen vertellen over het gedachte achter leeruitkomst op basis van een cohort? Ja, het cohort, dat is, uh, dat is ook heel duidelijk natuurlijk nog een, een, een overblijfsel uit het, uh, uit het reguliere uh, gedeelte. Waar je echt uh, duidelijk uh, instroommomenten hebt, uh, bijvoorbeeld 1 september uh, van, van het academisch jaar. Uh, en die en, en dan geacht wordt dat uh, het bijbehorende programma te doen. En dat is natuurlijk bij, bij FLEX iets. Dat, uh, dat natuurlijk uh, helemaal niet het geval. En dan is de, is de ten uh, cohort is, is, uh, is, is helemaal niet van belang eigenlijk. Het hooguit een, een moment dat een student is ingestroomd, maar dat, dat, uh, uh, dat staat los eigenlijk van, van cohort. Uh. Mm -hmm. mm -hmm. Oké. Okay. Ik zit even na te denken, hoe ondersteunt dan progress dat gedachte? Wat zie ik dan, um, um, als ik dan niet meer bij een cohort, als ik daar geen onderdeel van ben, hoe verhoudt zich dan tot de lerenuitkomsten die ik moet behalen? Hoe ondersteunt de applicatie mij als student in die zoektocht? Je um, hebt als student natuurlijk, je bent um, uh, wel voor een opleiding gekozen. En uh, binnen die opleiding doe je allemaal weer, En je bent natuurlijk op een bepaald moment begonnen. Maar goed, als, als het curriculum uh, verandert, uh, wil je uh, keuzes die een student maakt uh, ondersteunen uh, op basis van hoe het curriculum uh, op dat moment is en niet hoe het uh, in het verleden was. Op uh, ondersteunen we dat. Dus je, je, je, je schotelt een student eigenlijk uh, altijd het, het, het actuele aanbod van dat moment uh, voor. Op moment dat, hij, dat hij weer geacht wordt om keuze te maken, dat zou periodiek kunnen, maar in het geval van flex zou dat ook, uh, ook individueel kunnen. En uh, op dat moment toon je het, het, het actuele aanbod, zeg maar, van, van wat de student uh, zou kunnen gaan doen. Dat sluit op zich mooi aan, denk ik, bij uh, de vraag die Marike ook uh, geformuleerd heeft, vanuit studentperspectief. ik stel je vraag. Ja. Um, nou, het lijkt heel erg alsof alle keuzes aan het begin van het studiejaar uh, al eigenlijk vaststaan. En mijn vraag is, is het uh, later in het jaar ook mogelijk om van tempo te wisselen of van welke vakken gekozen zijn? Uh, ja, zeker is dat mogelijk. Dus um, uh, een student kan op elk moment eigenlijk uh, aangeven van, uh, uh, ik, ik wil nu een aanpassing gaan doen. En, uh, en, en dat kan ook vanuit de instellingen zijn, dat je zegt van, nou, wij hebben het, uh, de eerste helft van het jaar is eigenlijk meer of minder vast. Uh, daar, daar is niet zoveel keuze, en pas in de tweede helft van het jaar heb uh, je keuze gaan doen. En uh, dan zou je niet aan het begin van het jaar die keuze al vast hoeven leggen. Maar dat kan ook dan, uh, hè, op basis van, van de dingen die je tot dan toe gedaan hebt, uh, dat dat je, uh, dat, dat mede het een mm. moment om dat vast te leggen, dat, uh, ja, dat, kan, dat kan al uh, continu eigenlijk. Maar het zou dus ook kunnen dat ik bijvoorbeeld, ik start mijn jaar en ik uh, vul in dat ik uh, 40 punten wil halen in het jaar. Dus de, maar halverwege het jaar denk ik, ik wil de laatste twee periodes toch wat minder doen. Uh, dat kan dus ook? Ja, ja, ja zeker. Oké. Okay. Okay. Ja, ja. ja, dan zou je gewoon... Um, um, een, een, een verzoek te wijzigen kunnen doen van, van die studieovereenkomst. Okay. En, en dat kan altijd ja. met, met dan ook nog worden met de begrijpen. Dus als ik het goed begrijp, dus zetten jullie eigenlijk de student tegenover het curriculum? En het curriculum kan wijzigen. En wat de student ermee doet, kan ook steeds meebewegen. Ja, klopt. Dus zo ja. denkt de applicatie. De applicatie ja. sluit de student niet in in het curriculum, maar zet hem ernaast. Klopt. Begrijp ik dat goed? Ja, klopt. Oké. Okay. Dat is ontwerptechnisch natuurlijk een hele interessante. En hoe gaan jullie dan om met oersystematiek? Een oer maakt natuurlijk van zo'n curriculum iedere keer een soort foto en zet die voor een bepaalde periode vast. Een ja. jaar of vier jaar. Hoe gaan jullie daarmee om? Um, um, je zou studenten zeg maar uh, van tevoren een standaard programma kunnen geven op het moment dat er... Of er veel is. En uh, uh, dan wordt dat vastgelegd, en dat is dan ook automatisch uh, zeg maar, goedgekeurd. En op het moment dat er, uh, dat er afwijkingen komen, dan, dan kunnen die in, in, in overleg uh, zeg maar, gedaan worden. Dus dat kan gaan om keuze, het kan gaan om een humor, uh, maar het kan ook gaan om, om, om, om versnelling of vertraging. Zeg maar. Ja, dus hij kan eigenlijk daarin zeg maar min of meer los schakelen. En als ja. het dan gaat om het registreren van resultaten, waar, waar match je die resultaten dan op? Uh, die matchen op het, uh, uh, het onderdeel wat op de studieovereenkomst staat. Ja, precies. Dus de studieovereenkomst is het schakelpunt? Ja, ja, ja, ja, ja super. Ja. Ja. Voor mij helder. Ja, nou, er komt een vraag langs die hier wel mee verband houdt. Waar ziet een student de inhoud van wat gekozen kan worden... Dus, en, en ook, hoe kan die dan kiezen? Mm -hmm. Wat voor soort zoekfunctionaliteit zoek zit daarop? Uh, dat gaat vanuit de uh, Dus de, In de onderwijskatalogus wordt eigenlijk het, het aanbod uh, uh, klaargezet. En uh, de yeah. student die wordt uh, dan daar uh, doorheen geleid. Dus hij krijgt uh, um, uh, zeg maar zijn eigen uh, programma hè, op basis waarvan een ministering is ingeschreven. Uh, dit is het, het programma. En dit is dan bijvoorbeeld aanbevolen keuze. Dit zijn de Dit is de overige keuze. En, en uh, ja, bijvoorbeeld bij een aanbevolen keuze, dat, uh, dat zal over het algemeen, uh, uh, uh, uh, zonder al te veel problemen, uh, uh, uh, krijg je daar toestemming voor. En bij overige keuze zal het zo zijn dat het, uh, Um, ja, dan wel uh, in het curriculum moet passen. Dan wel uh, dat binnen het curriculum de plaats is om, om iets volkomen willekeurigs ja. te doen. En kan hij ook bij de buren kijken? Of kan hij alleen bij zichzelf kijken? Um, bedoelt als je, daar, bedoelt, je bedoelt binnen de eigen instelling of binnen ja. de, ja, binnen en, de nee, eigen nee, instelling. Nee, ja, zeker. Hij kan, dat zal dus via, via overig. Um, Precies. Kan, kan alles wat, wat in ieder geval open staat. En soms komt het voor dat, dat uh, bepaalde onderdelen dicht staan vanwege ja, bijvoorbeeld de uh, capaciteit van, van practicums als of, of vanwege voorkennis ja. of zo. Maar in principe kan ik gewoon het hele aanbod zien dus van de onderwijsinstellingen. Oké, okay. en dan maar wat je dus zegt, hij maakt een duidelijk onderscheid tussen dit is de opleiding waarop je bent ingeschreven bij Studielink en dit is ja, buiten mijn pad. Ja, ja, ja, ja, en ziet, hij, ziet hij ook heden en verleden of ziet hij alleen heden? Um, uh, hij begint met heden, maar um, uh, het kan ook de geschiedenis zien. Dus de, de, de taalgezin is in principe ook publiek uh, toegankelijk en, en kan door de hele wereld eigenlijk uh, geraadpleegd worden. En, uh, waarbij ook uh, uh, eerdere versies uh, belangrijk zijn. En die kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor. Ja, die oergeschiedenis, wat wij net zeiden, mm -hmm. Oké, okay, ik kan niet ja, ja dat, dat zit er ook in. Ja, ja. Maar ook okay. bijvoorbeeld uh, als een student uh, ergens anders, of uh, een student van elders komt bij de onderwijsinstelling een vak doen, een keusvak, dan kan die andere ja. onderwijsinstelling kan ook zien wat de inhoud van dat vak is in, in de taal. Ja, dus, ja dus waarvoor staat? Heel duidelijk meerdere doelgroepen, zeg maar. Zowel oriëntatie als, als ondersteuning bij de planning, als uh, nou ja, ook voor. voor uh, ja. Andere dus. Ja, en dus, en dus omgekeerd, op het moment dat er een resultaat wordt geregistreerd op een bepaald vak bij, mijn, bij mij, dan is dat ook weer te herleiden tot dat stond toen daarvoor. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Ja, ja. Ja, geldig. Geldig. Dank je. Um, aanvullend daarop, Herman. Um, we hebben het natuurlijk over flexibel onderwijs. Studenten kunnen in hun eigen tempo uh, door uh, de opleiding lopen. Tegelijkertijd hebben we ook zoiets als een uh, BSA-norm. Um, die is vaak instellingsbreed of per opleiding wordt daar iets uh, over vastgesteld. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar binnen Progress? Um, we hebben een, uh, daar een, een studievoortgangsmodule, Waarin eigenlijk um, uh, voor, voor een hele groep een norm uh, kan worden vastgelegd. Dus dat je zegt van uh, je moet op datum X moet je Y-ECTS uh, hebben gehaald. Uh, maar daar, daar kun je van aanwijzen. Dus dat je zegt van, uh, we gaan voor deze student het meetmoment uh, aanpassen. En voor een andere student gaan we de norm aanpassen. Omdat dat uh, zo afgesproken is. Uh, of wat, wat voor reden dan ook. Uh. Dus zo zou je per student zou je een maatwerk kunnen leveren? Ja, ja zeker. Mooi. Um, we hebben nog twee minuutjes op de klok. Er uh, dus heel veel tegelijkertijd nog wel een part. Een vraag. Um, als ik keek naar jullie presentatie, is het ontzettend mooi. Um, dat was een mock-up, als ik het goed heb begrepen. Um, welke functionaliteiten, want jullie hebben nou, eigenlijk bijna alle elementen uit onze casus heel goed uh, naar voren gebracht. Welke uh, elementen zitten er vandaag al in de applicatie en, en wordt de rest ook ontwikkeld? Uh, kun je daar wat meer over zeggen? Jazeker. Wij hebben de zijn er bijvoorbeeld mee om, in uh, ontwikkeling. Daar komt binnenkort de eerste versie uit uh, om te uh, gaan vullen. En dan uh, volgt tegelijkertijd uh, ontsluiting, dan wel via de eigen website van de van instelling, dan wel via uh, een ontsluiting die wij uh, gaan maken. En daarna gaan we bezig met het uh, opstellen van de, van de studieovereenkomst. Dus we hebben nog, nog een, een systeem waar je uh, eigenlijk. Die vaste programma's aan studenten kan koppelen. Daar zit ook wel de mogelijke keuze in, maar dat is niet flexibel genoeg. En, uh, nou ja, we hebben in het verleden veel ervaring daarmee opgedaan met een systeem dat we ooit voor de hand op de hebben op een hogeschool. Waar dit hele concept al, al in uh, zat. Zeg maar. Dus dat, dat hebben we steeds in ons achterhoofd terwijl we ermee uh, mee bezig zijn. En op jullie website kunnen we wat meer vinden over de roadmap en momenten waarop nieuwe functionaliteit geïntroduceerd wordt, naar ik aan. Um, ik weet niet of die, die roadmap hebben gedeeld met onze klant. Hij staat niet uh, volgens mij niet. Maar uh, dat, uh, dat zou... Op, op, verzoek, op verzoek is zoiets uh, op te vragen. Zeker, ja. Zeker mooi. Mooi, dankjewel voor je toelichting.